Hoi oh, want... Alain. Normaal stel jij altijd vragen aan mij, de cliënt. Maar vandaag stel ik vragen aan jou, de wijkverpleegkundige. Zijn er dingen die je graag van je cliënten wil weten, dingen waar zij misschien niet zo snel aan denken? Ik denk vooral de dingen die verder gaan dan de zorg die wij moeten komen bieden. Wat ik aan jullie altijd heel mooi vind, is dat je niet alleen aan mij vraagt hoe het gaat, maar je vraagt ook hoe het met Willem gaat en hoe de situatie is. En ik denk dat het ook wel heel belangrijk is hè, dat Willem ook onderdeel is van dit geheel. Ja. Want op het moment dat hij niet in beeld zou zijn geweest, hadden we misschien hele andere keuzes gemaakt. Hoe zou je samen... Beslissen als jij de cliënt zou zijn. Ik zou hetzelfde doen als wat jij doet, dat jij ook aangeeft wat je zelf wilt, maar je ook laat informeren door de professionals, door mij. En dat je op basis daarvan zegt wat belangrijk voor jou is. Constant het gesprek aan. Ja. aan. Ga voor meer tips naar beginnengoedgesprek.nl Welkom. Ik ben Corine Seideveld en ik werk als adviseur Patiëntbelang bij de Patiëntfederatie. En ik wil jullie graag namens VNVN en Patiëntenfederatie van harte welkom heten bij dit webinar Samen Beslissen in de Wijk. We zagen net een filmpje waarin Ellie en wijkverpleegkundige Rowald eigenlijk de kern van Samen Beslissen toelichten. Als patiënt aangeven wat voor jou belangrijk is, vervolgens als professional aangeven wat de mogelijkheden zijn en samen beslissen over de best passende zorg en ondersteuning. Doel van vanmiddag is om jullie te enthousiasmeren en kennis aan te reiken over het samenbeslisgesprek die jullie voeren als wijkverpleegkundige en als verzorgende met cliënten. De middag ziet er als volgt uit. We starten zo het webinar met het belang van samen beslissen, de effecten, de complexiteit en mijn kwaliteit van leven als hulpmiddel voor de cliënt om het samenbeslisgesprek te kunnen voeren met jullie. Daarna worden een aantal praktijkcasussen uitgewerkt. Ik stel u graag voor aan Karen Achterberg, Ellie Beunk en Caroline de Smeets. Karen Achterberg neemt het eerste deel van het webinar voor haar rekening. Karen is wijkverpleegkundige, werkt bij collega Mento en heeft ruime ervaring bij het helpen van organisaties en medewerkers in de wijkverpleging. Ellie Beunk is verzorgende IG in de wijk en is bestuurslid bij de afdeling VN-VN verzorgende. En Caroline de Smeets wijkverpleegkundige en adviseur wijkverpleging bij de VNVM. Zij zal vandaag de chat modereren en in beeld komen om jullie vragen te stellen en de casuïstiek te bespreken. Ik heb ook nog wat praktische informatie. Er is een chat in het platform. Dit mogen jullie gebruiken voor het stellen van vragen. Deze vragen zullen we zoveel mogelijk proberen mee te nemen in dit webinar. In dit webinar stellen we jullie ook een aantal vragen door middel van QR-code. Die scan je met je telefoon of device, dus hou deze apparaten alvast eventjes bij de hand. Als er problemen zijn tijdens dit webinar, kunnen jullie dit ook melden in de chat. En halverwege hebben we een pauze van vijf minuten. Ja, oh sorry, ik mag al beginnen. In ieder geval heel leuk dat jullie, uh, jullie hebben ingeschreven met zulke grote aantallen voor dit webinar. En uh, nou, fijn dat ik dit uh, met jullie mag doen, dit webinar uh, mag verzorgen. En ik hoop dat jullie er veel van opsteken en dat jullie uh, de chat goed gaan gebruiken tijdens dit webinar. Want we zijn erg benieuwd naar jullie reacties en vragen. Uh, dus gebruik deze, want het moet wel lekker interactief worden. Um, even voorstellen, dat heeft Corine al gedaan, uh, maar ik zou me nog wel eventjes nader willen voorstellen aan de hand van twee vragen. En ik ben ook erg nieuwsgierig naar jullie. Uh, naar jullie uh, betekent eigenlijk dat ik graag wil weten van welke functie zit jij uh, op, de, of uh, welke functie bekleed je op dit moment. En ook uh, deze twee vragen, uh, dus samen beslissen betekent voor mij... En welke eigenschap voor jou helpt bij samen beslissen, dat je die beantwoordt. En uh, denk er alvast even over na. Dan begin ik ermee. En dan heb je even nog denktijd. En dan laat ik uh, na deze uh, dia uh, de QR-code zien, zodat je op dat platform komt. Samen beslissen betekent voor mij eigenlijk de regie behouden. Ik vind het altijd al heel erg belangrijk. Als klein meisje van drie zei ik altijd zelf doen. Nou ja, daar zit al heel wat in, hè. Dus uh, eigenlijk... Uh, kunnen bepalen wat belangrijk is voor mij en wat uh, mijn leven ook betekenis geeft. En dat je dat in een gesprek samen met een behandelaar, uh, een professional uh, kan uh, verwoorden en dat daar ruimte is en dat mensen daarnaar luisteren en dat een plek geven. Uh, nou, dat zou ik heel fijn vinden. En uh, welke eigenschap voor jou helpt bij samen beslissen? En dat houdt in uh, vooral met name luisteren. Ik ben echt wel een luisteraar en ik Vraag graag door. Uh, want ik ben echt nieuwsgierig naar wat mensen echt bedoelen. En uh, de vraag achter de vraag is voor mij altijd heel erg belangrijk. Dus een oppervlakkig antwoord, daar kom je niet uh, mee weg bij mij. Dus ik ben erg benieuwd, hoe zit dat bij jou? Samen beslissen betekent voor mij. En welke eigenschap zet jij in? Dit is de QR-code. Maak er eventjes een screenshot van. En zorg ervoor dat je de antwoorden gaat uh, geven... En dat zal heel even de tijd kosten voordat wij dat kunnen weergeven. Niet alle antwoorden zullen allemaal weergegeven kunnen worden. Maar na afloop van deze presentatie zullen we jullie de antwoorden toedoen. Dus zodat je dat eens rustig kunt nalezen. Te beginnen met wat is jouw functie? Dus even kijken of dat we langzaam de eerste antwoorden al binnenkrijgen. En ja hoor, daar komen ze. Ik zag ook al wat interactie in de chat. Wow. Ja. Uh, in ieder geval, uh, daar werd ook al de functie gedeeld. Maar jullie kunnen in ieder geval de AH-slides ook gewoon gebruiken om uh, dit uh, mede te delen. Ik zag in ieder geval dat Karin al is aangeschoven als verzorgende IG. En Gislaine als wijkverpleegkundige. Maar werkt ook nog in een woonzorgcentrum. En zo te zien uh, in de pool zijn het 51 wijkverpleegkundigen nu uh, aanwezig. Uh, daarna uh, de verzorgende met 17 stuks, 16 verpleegkundigen in de wijk en drie helpende. En dan hebben we ook nog overigen. Ja, dat is altijd een spannende. Hè? Wat ja. zijn dat voor mensen? Zijn jullie actief in de zorg? Ik ga er uit van wel. Ja. Nou ja, we hebben in ieder geval al 126 deelnemers in deze AH-slides. En 111 reacties. Dus uh, jullie uh, doen lekker mee. Dus uh, dat is heel fijn. En wat ik vooral met name heel erg leuk vind. is dat we een leuke diverse club hebben. Natuurlijk zijn de wijkverpleegkundigen in dit geval wel weer oververtegenwoordigd. Maar we hebben gelukkig ook verpleegkundigen in de wijk. verzorgende, helpende. Want we doen allemaal aan samen beslissen in de wijk. Dus uh, fijn dat jullie er zijn. En die 16 overige. Altijd nieuwsgierig naar wie zijn dat. Maar misschien krijgen we dat wel in de chat mee. Ja, dat uh, zal ik inderdaad in de chat moeten gaan uh, bekijken. Maar dat kan ik straks doen. Uh, samen beslissen betekent voor mij. Jullie mogen weer in de AH-slides uh, aangeven wat dit voor jullie betekent. En dan kan ik in ieder geval wat antwoorden vanuit uh, jullie uh, eruit halen. Ja, samen beslissen betekent voor mij dat je gewoon goed in gesprek gaat uh, met je cliënt. Maar ook met je team, van, van welke zorg kunnen we geven? En ik zie al in ieder geval al best wel veel uh, antwoorden terugkomen. Uh, waarin ook staat van cliënt centraal zetten. Goed luisteren en doorvragen. Uh, autonomie van de zorgvrager behouden. Eigen regie, zelfredzaamheid is belangrijk. Evenals kwaliteit van leven. Wat ik ook wel leuk vind is open mind. Goed luisteren naar alle partijen. Dus dat je daar vrij uh, in... Uh... En open naar kijkt met een open vizier, mooi. Ja. ja. En uh, in overleg met de cliënt, wat heb je nodig, maar ook wat is haalbaar? Ja. Nou, dat is ook wel een hele mooie. Want alle wensen, ja, die zijn er wel, maar niet altijd misschien haalbaar. En hoe ga je daar dan over in gesprek met de cliënt, als je daar het gevoel bij hebt van, hé, hey, hoe gaan we dat uh, in de praktijk werkend krijgen? Ja. En ook toetsen of je het goed hebt begrepen, zie ik ja. terugkomen. In dialoog blijven, uh, goed in gesprek kunnen met je collega's, ja. kwaliteit van zorg leveren. Mooi, mooie resultaten. Ja. Ik denk heel erg uh, waardevol om dit nog eens even terug te lezen uh, na afloop van deze bijeenkomst. Zodat je een beetje een indruk krijgt wat samen beslissen eigenlijk betekent. Leuk van de collega's te horen. Nou, eens kijken naar de eigenschappen. Ja, ik ben benieuwd. Toen net hadden we over de 100 reacties. Dus kijken of we hier ook meer dan 100 reacties op nou. komen. Want welke eigenschap heb jij nodig om samen te beslissen? Ik denk dat we wel een hele goede luistervaardigheden nodig hebben. Ja, dat helpt wel. Dat ja. je echt goed luistert naar wat mensen bedoelen. Hey, empathie? Oh. Aanvoelen ja. van mensen. Ja. Respect? Respect. Ja. Er komen al steeds meer antwoorden uh, bij. Ja, ik zie hier bij. echt wel vaardigheden en ik zie ook wel echt talent. Hè? Dus empathie is echt zo'n talent die je moet hebben. Het aanvoelen van mensen. Het zijn wel mooie dingen. Doorvragen. Zodat... Oh. Ja. <laughs> het zijn echt allemaal mooie antwoorden. Verplaatsen in cliënt. Ja. En de woordenwolk die groeit en groeit. Samenvatten en checken gesprekstechnieken zie ik. Ja, dat is ook wel een hele mooie. Daar komen we later op terug in deze presentatie. Van hoe maak we het werkend in de praktijk? Dus ik hoop dat je daar uh, wat aan hebt. En toch dat luisteren, dat staat wel centraal, hè? Ja. En empathie. Ja. ja, dat zijn wel de grootste. Ja. Oh, doorvragen wordt ook steeds groter. Ja. Dus dat wordt ook al redelijk vaak... Uh, ja. Eerlijk afgeven. zijn. Ja. Ja. Zeker. Nou, authenticiteit is belangrijk om ook echt dat vertrouwen te krijgen van de cliënt. Dus ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is uh, om dat te zijn. Mooi, dank jullie wel. Gaan we weer door, want we hebben zoveel te vertellen tijdens deze uh, presentatie. Dus uh, we kunnen hier heel lang bij stilstaan, maar nogmaals, de antwoorden krijgen jullie opgestuurd. Dus neem dat nog eens rustig door. Ik wil uh, verder beginnen met waarom uh, samen beslissen. Waarom doen we dat eigenlijk met elkaar? Nou is eigenlijk, als je dat ziet, het hele rode gedeelte en het lichtblauwe gedeelte geeft eigenlijk aan waarom we samen beslissen. Namelijk omdat de cliënt dat van ons vraagt en dat eigenlijk wil. En het rode zegt altijd en het lichtblauwe zegt soms, maar overgrote gedeelte, 97% zegt ik wil eigenlijk altijd samen beslissen of ik wil samen beslissen. Uh, en er zijn een paar mensen die het nog niet helemaal weten. Of uh, maar 2% niet. Dus ja, we doen het echt voor de cliënt dat samen beslissen. Ik heb een heel mooi filmpje van zo ongeveer 6 minuten. Waarin een cliënt dat ook aangeeft waarom die samen beslissen zo belangrijk vindt en dat ook met behulp van mijnkwaliteitvanleven.nl uh, um, doet. Samen met haar man uh, um, woont ze in een apart of in een huis, een aangepast huis en uh, gaat dus bekijken. En dan zal je zien dat je het herkent in je eigen wijk. en Ben zijn beide rolstoelafhankelijk en krijgen een aantal keren per dag zorg. Ze wonen zelfstandig. Bertha merkt op dat ze niet altijd even serieus worden genomen. Eerst, ja, je bent gehandicapt, hè? Dus daar zit ook meteen ook iets in je hoofd en missen. Voor de meeste mensen dan. Met de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl brengt Bertha regelmatig hun leefsituatie in beeld. Ik heb ook wat dingen wat ik daarin gezet heb uh, uh, gebruikt... met de herindicaties voor de huishoudelijke hulp. En ik vind het wel belangrijk dat dit doorgegeven wordt aan de beleidsmakers. Via de gemeente en de zorgverzekeraar regelt Bertha zelf de nodige hulp en hulpmiddelen. Ze heeft een progressieve spierziekte en het is voor haar belangrijk om de regie in eigen hand te houden. Want als ik alles zou doen naar wat andere mensen graag zouden willen... Dan uh, is het ons leven niet meer. Hè? Ben was mijn mantelzorger tot de 3 juli in 2009. Want toen heeft hij een CVA gehad, een herseninfarct. En daardoor is hij dus. Eigenlijk een rostige gewonden. Hij heeft meer zorg nodig dan ik. Je hoeft hem niet op te maken hoor. Ja. Gaat het? Na zijn herseninfarct woonde Ben een tijdje in een verpleeghuis. Hij kon uiteindelijk gelukkig weer naar huis, omdat ze door de aandoening van Bertha al een aangepaste woning hadden. Helaas kregen ze te maken met een vermindering van huishoudelijke hulp. Vast 7,5 uur ging die naar 3 uur. En ik moest de was maar uitbesteden. Ik zei nee, want ik heb boven een goede wasmachine staan. Ik wil graag een traplift. Nee, dat krijgt u niet, want die was kon ik wel uitbesteden. Ik heb voor een week uitgerekend, het was 96,5 euro. Toen dacht ik, nou, dan kan ik zelf zelf die traplift kopen. Dus eventjes een uh, verzekering afgekocht, traplift voorgekocht. Ik vind het heel fijn dat ik daar een eigen plekje heb, puur voor het lekker bezig zijn. Die die naaimachine laten rouwen. <laughs> dat is wel leuk, ja. Kom hierbij! ben? <laughs> ja. Hun gaan gewoon van de zorg uit, dat is het hem. En ja, wij hebben hier die natte cel beneden, de badkamer en de slaapkamer beneden. En daar gaan ze gewoon vanuit van u heeft niks boven te zoeken. Maar als ik reken van ja, wat die traplief mij nu brengt, dat ik daar een poosje alleenig kan zitten. Ik heb wel een, een, een babyfoon aangeschaft, zodat als ik, dat ik ben in de gaten kan houden als, uh, als hij op bed ligt. Maar dat uh, uh, ik zelf kan gaan zitten naaien en zo, ja, dat vind ik heel fijn. Nou Ben, zoals ik het zo zie, dan is tegen tien over twee droog en dan kun je tegen half drie gaan wandelen met Henk. Goed? Nou, dan kun je op Waheng wachten, hè? Bertha is goed geïnformeerd over welke hulpmiddelen er te krijgen zijn voor de juiste zorg. Ik heb dit bed aangevraagd omdat. De mensen van de zorg problemen kregen met Ben van licht naar zit te draaien. Eind november 2015 had ik al contact via Twitter met de zorgverzekeraar die we hebben. En uh, die uh, zeiden toen tegen mij van als de leverancierakkoord gaat, vergoeden we hem. En uh, ja, bijna een jaar geduurd voordat we hem hadden, maar uh, we hebben hem. Eigenlijk zou ik willen dat het één persoon is die je met alle dingen helpt. De zorg, de, de aanvragen en dat soort dingen. Want nu heb je allerlei verschillende loketten waar je naartoe moet. Dat wet zorgverzekeraar. Het de TILIFT, dat is, de, dat is de WMO. Zou je toch zeggen dat het is voor de zorg? Nee, dat is voor de WMO. Ik vind dat zo omslachtig allemaal. Deze gemeente doet dit en de andere gemeente doet dat. Ik zit hier vijf kilometer van de gemeente Brummen af. En als je rekent dat die dan weer anders omgaan met de huishoudelijke hulpen en zo, ja, dan heb ik iets van. Wat is dit voor een gedoe? Als je gaat verhuizen naar een, een andere gemeente, moet je de rolstoelen inleveren. Net zoals je gaat veranderen van zorgverzekeraar, moet je ook de bedden inleveren. dat is heel krom. Ze dus heeft het heel moeilijk gemaakt voor de mensen. Maar we gaan heel positief verder. Dat was een vroegere huisarts die zei altijd: van ja, je bent knap eigenwijs. Maar het is wel goed dat je zo eigenwijs bent, want daar weet je het altijd nog. een heel mooi sprekend filmpje over een cliëntsituatie die echt gewoon nadruk geeft van toch het behoud van regie en uh, wat uh, ja, echt goed voorbereiden op een gesprek doet. En deze mevrouw is goed geïnformeerd, vinden jullie ook niet? Dus we doen het eigenlijk echt voor die cliënt. Daar zijn we nu volgens mij wel van overtuigd. Maar waar doen we het nog meer voor? Nou, het, we doen het ook omdat jullie vak het vraagt. Um, en er zijn verschillende documenten die ook samen beslissen waar dat in terugkomt. Eén uh, daarvan is al in de wet Geneeskundige Behandelovereenkomst. En uh, dus de wet schrijft het ons voor om samen te beslissen. We hebben ook de kadernotitie geschreven door de VNVN. Uh, samen beslissen in het verpleegkundig domein. Uh, de, dat, staat, uh, ja, dat staat er keurig in over hoe uh, je dat uh, doet en wat je nodig hebt aan competenties. Je hebt je beroepscode. Het kwaliteitskader wijkverpleging schrijft het voor. Ook in het expertisegebied wijkverpleegkundigen staat het. En het normenkader. Dus ook een heel veel belangrijke notities, documenten. Maar zelfs in de wet komt samen beslissen voor. Dus ook je vak vraagt het van je. Daarnaast, naast dat de cliënt het wil en dat wij als uh, uh, beroepsgroep het uh, noodzakelijk vinden om het te gaan doen. Heeft samen beslissen ook een heel erg positief effect... Namelijk, het leidt tot meer tevredenheid bij de cliënt, nou, daar doen we het toch allemaal voor, therapietrouw, uh, betrokkenheid bij uh, de behandeling en, uh, en ook een goed geïnformeerde patiënt-cliënt. En het leidt tot minder twijfel bij cliënten, spijt uh, van een behandeling of keuze die ze hebben gemaakt, ook minder zorgkosten en daar hebben we toch helaas ook wel rekening mee te houden en ook minder operaties. Nou, dat zijn mooie positieve effecten. Een, onderzoek dat, een grootschalig onderzoek door de Patiëntenfederatie onder de cliënten gehouden. Dus het echt een representatief onderzoek die dit ook de effecten van Samenbeslissen heeft weergegeven. Nou, dan zou je zeggen, kom op, we gaan met z'n allen samen beslissen. En misschien doe je dat al lang, want je hebt allemaal van die kleine gesprekjes met de cliënt. Maar hoe bewust ben je daarvan? En als je dat heel bewust gaat inrichten en doen, en ik zal even kijken, want ik lees het een beetje ook wel op, want ja, ik wil het wel goed zeggen voor jullie. Ja, het is ook wel complex, want je hebt soms te maken met meerdere aandoeningen bij een cliënt. En dat maakt het ook wel complex. En daarin heb je verschillende tegenstrijdige richtlijnen die soms gelden. Je hebt niet alleen de cliënt meestal voor je neus, maar ook misschien een familielid die ook iets vindt... of uh, soms een tegenstrijdig belang uh, heeft of juist heel erg aan het woord is en de cliënt niet. Dus daar heb je rekening mee te houden. Het gaat ook veelal over levenseinden. Uh, jullie uh, herkennen dat misschien wel in de praktijk, wat ouderen uh, worden. De doelgroep, de multiculturele verschillen, uh, zeker die tellen mee en uh, daar heb je ook kennis en know-how voor nodig... Uh, het gaat ook weer over kwaliteit van leven, maar dat is voor iedereen ook weer anders. En uh, het, ja, je hebt het ook multidisciplinair te doen. En ja, heb je altijd de huisarts goed mee, welzijnsteam goed mee vanuit uh, de gemeente en de mensen mee. Daarin kunnen verschillende belangen ook meespelen. Dus het is best lastig om dat goed te doen. Daarom zijn er ook meerdere hulpmiddelen. Een hulpmiddel die je zelf kan gebruiken, samen met de cliënt. Maar je hebt ook hulpmiddelen die de cliënt zelf invult. Vooraf gaat aan een samen beslisgesprek En dat hulpmiddel, en dat is mijn kwaliteit van leven onder andere, met een gevalideerde vragenlijst. Daar gaan we het met vandaag met elkaar uh, nader verkennen. Want dat is een hulpmiddel dus voor de cliënt om zich voor te bereiden. Dan zou je denken, maar dit doen we toch al, dat samen beslissen. En dan ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig naar of dat jullie dat echt doen. Doe je al aan samen beslissen? En zo ja. Hoe doe je dat? En wat doe je? Daar hebben we weer de QR-code voor. Dus gebruik die weer. En dan kan je deze vragen invullen. Lukt het echt niet? Gebruik de chat, zou ik zeggen. Want we willen jullie antwoorden wel weten. En natuurlijk geldt ook hiervoor, na afloop van deze uh, hele presentatie, webinar, gaan we deze uh, antwoorden ook met jullie delen. Dus uh, weet dat. Nou, eens even kijken of dat we al het een en ander weer gegeven krijgen. Ja, en in de tussentijd gebeurt er ook al van alles in de chat, dus uh, daar is ook al uh, flink interactie. Ja. Uh, op de vraag van uh, wat zijn de diverse andere uh, beroepen die aan zijn gesloten, dat is de verpleegkundig specialist in de wijk. Mooi. Ook heel veel leerlingen, dus uh, heel veel mensen in opleiding, wat ook mooi is. En ook case managers dementie. Uh, daarnaast uh, zei Donna over het filmpje, uh, dat ze het heel mooi vond hoe... Uh, die vrouw proactief was en de eigen regie nam. En uh, Cindy uh, zei wel van dolhof aan loketten, abnormaal. Nou, ja. Daar kom ik straks nog op je terug. Uh, we gaan eerst naar uh, de pol, denk ik. Hè? Ja, doen we al aan samen beslissen. Nou, we hebben nu 55, 57 mensen met een ja en 31 deels en nog niemand met een nee. Dus uh, en dan wordt lekker ingevuld. Ja. En de ja, op 91 reacties zitten we. Ja. Misschien tot we nog boven de 100 komen. Wie weet. Maar vind handen. jij dat dan nu niet fijn dat men gewoon geen nee heeft geantwoord? Of, uh... Nou ja, dat vind ik wel fijn ja. Zeker wetende ook omdat het eigenlijk ook wel van ons verl uh, verlangd wordt. En uh, fijn dat jullie dat dus ook ja of deels al doen. Fijn. Ja, ja. ja uh, wat wel ook een vraag was uh, van ja, dat dolhof aan loketten... Ja. Uh, nou, ja, Het was niet echt een vraag, maar dat komt dan bij mij de vraag naar boven van uh, hoe dan samen beslissen als je van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Dat is ook dus heel erg lastig hè, om, om, om dat ook goed uh, uh, te doen. En dat vraagt echt iets van je sociale netwerk goed in kaart hebben en die netwerkpartners ook ontmoeten en daar ook uh, gesprekken mee te voeren hoe zij dat ook zien. En dan gezamenlijk uh, misschien daar ook een idee bij te vormen. En soms heb je daar ook je ondersteuning, daarom hadden we ook de manager bij uh, gezet. Misschien heb je daar soms ook wel de ondersteuning van je manager nodig. En misschien ook niet en zeg je, daar sta ik voor aan de lat. Ik kan dat wel met mijn netwerk. Maar mm -hmm. het, is, het is niet zomaar dat dat zomaar ontstaat, naar mijn idee. Nee, en je kan natuurlijk ook altijd nog cliëntondersteuning aanvragen. Zeker. Of mantelzorgondersteuning. Ja, zeker. Ja. Maar het is soms niet lastig inderdaad. En... Uh, ik zie al dat er heel veel antwoorden binnenkomen op de volgende vraag. Indien ja of deels, hoe doe je dan samen beslissen en wat doe je dan? Nou, dat Share decision making. Ja, overleggen met de cliënt. Luisteren naar de cliënt en zijn of haar naasten. Erge therapeuten inschakelen, dus met andere disciplines dus, uh, daar gebruik van maken. Nou, dat is ook wel een mooie. Ja, Share decision making komt heel veel ja. terug, zie ik echt ja. in meerdere antwoorden. Ja, ook een goede samenwerking met de netwerkpartners. Daar heb je ook net al wat over verteld, inderdaad. Ja. Dat je breder misschien moet kijken dan alleen je eigen vakgebied. Ja. Betrek ook mantelzorg en familie erbij, case manager, eventueel nog een MDO bij een complexe zaak. Nou. Ik denk heel veel mooie dingen hoor, heel waardevol. Ja. Nogmaals, jullie krijgen het dus uh, nog uh, opgestuurd, alle reacties en uh, doe daar je voordeel mee. Ja, en dan wil ik even nog uh, als laatste ook nog zeggen, Paulien die indiceert bijvoorbeeld voor het WMO. Dus uh, die zegt van daarin heb ik eigenlijk al een netwerkpartner gevonden om ook eigenlijk dat samen beslissen naar een next level te brengen. Waarop Natasja ook zei dat het nog niet overal zo is. Dus dat zijn wel van wensen in ieder geval die er wel uh, spelen. En ja, die komen echt vanuit de chat. Oh, wat mooi. Nou, in ieder geval hele mooie initiatieven. En ik denk, als het nog niet zo is bij jou in de wijk, dan vraagt dat misschien nog een goed plan om ervoor te zorgen dat je dat netwerk uh, zo uh, krachtig maakt dat je echt dat samenspel krijgt. Ja, en kijk ook eens op uh, de website van de Juiste Zorgen op de juiste plek. Daar staan ook een aantal van dit soort voorbeelden om beter uh, in je wijk samen te werken. Bijvoorbeeld het samen indiceren. Uh, ik had verder geen vragen vanuit de chat. Die heb ik al eigenlijk gaandeweg een beetje beantwoord. Uh, dus we gaan naar blok 2 over. Ja. Ik ga ik jullie iets meer vertellen over mijnkwaliteitvanleven.nl. Uh, die hulpbron die jullie kunnen gebruiken, in ieder geval in die zin is het is een hulpbron voor de cliënt. En daarom staat voor ook helemaal lekker dik uh, gedrukt, want jullie hebben al heel veel op jullie bordje liggen. En ik weet dat jullie in de wijk... Uh, alle functies, het heel druk hebben en een flinke uitdaging hebben om die grote vraag aan zorg goed te kunnen uh, vervullen. En uh, dat betekent ook dat niet altijd alles bij jullie hoort te liggen. Maar het is vooral ook de cliënt die uh, zich ook goed heeft voor te bereiden. En ook eens goed moet nadenken van ja, maar wat betekent eigenlijk mijn kwaliteit voor leven? Wat heb ik daarin nodig? Uh, en daar op basis daarvan van jullie uh, het gesprek aan te gaan. Dan nou zouden jullie zeggen, oké, okay, maar dan gaat het zo erg de breed in. Legen die vragen dan allemaal bij ons bij de wijkverpleging? Nee, maar het is wel goed om vanuit die breedte uh, uh, goed na te denken van wat speelt er nu bij onze cliënten. Dus vandaar mijn kwaliteit van leven. Een vragenlijst die de cliënt zelf invult of samen met mantelzorgers. En, uh, en zo, zodat hij goed voorbereid is. Er is wel één ding, en dat krijg ik ook wel eens als kritiekpuntje te horen. Hij is digitaal, Karen. Wij hebben uh, cliënten van 80, 90 jaar. Ja, dat weet ik. Die, uh, die zijn ook niet altijd digitaal vaardig. Weet ik wel dat uh, als ik kijk naar mijn ouders, die zijn in de 70, en mijn schoonouders, dik in de 70, die zijn al wel digitaal. Dus we krijgen echt wel een doelgroep die digitaal is en dat straks zelf kan invullen. En daarom is ook een mogelijkheid om samen met een mantelzorger het in te vullen. En desnoods uh, met jullie, uh, als het echt uh, van waarde is, omdat dat deze cliënt zich goed voorbereidt op dat gesprek. Want je haalt er ook heel veel uit. Uh, dus ik zou zeggen dat is erg belangrijk om dat goed te organiseren. En waarom is het nou digitaal? Is omdat er een hele landelijke database achter zit. En die database, alle informatie gaat er uh, anoniem in. En vanuit die anonimiteit krijgen we ook rapportages. Jullie krijgen rapportages als jullie aan mijnkwaliteitvanleven.nl uh, als organisatie uh, mee gaan werken. En die rapportages leveren jullie inzichten in... Van, uh, waar zit het hem nu eigenlijk in met betrekking tot uh, uh, waar mensen hun kwaliteit van leven, vooral met name, uh, uh, wat ze daarin belangrijk vinden. En dan zal je zien dat het niet altijd precies bij de wijkverpleging ligt. Heel vaak denkt toch de huisarts oeh, dit is een lastige casus, hupsakee, na de wijkverpleging, zorgen jullie maar de voor deze cliënt en zorgen jullie dat jullie maar dagelijks een paar keer langs gaan. Nou ja, uh, is dat altijd wel het antwoord op de behoefte en wens van de cliënt. Nou, daar heb ik nog wel eens mijn vraagtekens bij. Dus daarmee kunnen die rapportages je helpen om ook het goede gesprek te voeren met de huisarts, bijvoorbeeld. Dus de tip is: kijk eens op de gemeentepagina van Mijn Kwaliteitsverleven, dan zie je zo'n rapport. Om nog een beetje meer feeling te krijgen, wat is nou eigenlijk mijn kwaliteit van leven, hebben we in twee minuutjes tijd een animatie voor jullie, uh, voor de deelnemers in dit geval, maar dit voor jullie eventjes, om aan te geven wat mijn kwaliteit van leven is. Hoe gaat het met je, is een korte en persoonlijke vraag. Maar een duidelijk antwoord geven is niet altijd even makkelijk. Want hoe gaat het nu eigenlijk echt? Op mijnkwaliteitvanleven.nl staat een vragenlijst die u helpt inzicht te krijgen in uw kwaliteit van leven op dit moment. Vragen die dieper ingaan op uw dagelijks leven, gezondheid, zorg en omgeving. Vragen als, lukt het om uw sociale contacten te onderhouden? Kunt u gaan en staan waar u wilt? Kunt u rondkomen en uw huis op orde houden? Wanneer u de vragenlijst invult, ontvangt u na afloop een e-mail met een overzicht van uw persoonlijke situatie. U ziet dan zelf wat er beter kan en wat daarvoor nodig is. Met deze informatie kunt u goed voorbereid gesprekken aangaan met familie, uw zorgverlener of de gemeente. Als u meedoet met mijnkwaliteitvanleven.nl, helpt u niet alleen uw eigen zorg te verbeteren, maar ook de zorg in Nederland. Want met de anonieme uitkomsten oefenen we invloed uit op het werk van gemeente, van uitvoerders van zorg en welzijn en het ministerie van VWS. Doe ook mee aan mijnkwaliteitvanleven.nl en ontdek hoe het echt met u gaat. Nou, dat was een, volgens mij een hele duidelijke animatie. Uh, en uh, ik zal jullie nu iets meer vertellen over hoe die vragenlijst is opgebouwd. Ik zei al, een brede verlagenlijst. En het gaat over negen levensgebieden en vier deelgebieden. Dus uh, kijkend vanuit de brede uh, uh, uh, ja, scope, uh, waar de cliënt allemaal mee te maken heeft gedurende zijn dagelijkse leven, uh, kijkend naar de negen levensgebieden, dan gaat het over gaan en staan over huis op orde, rol thuis, die kan wel eens veranderen als je ziek wordt, uh, tijd besteden, het inkomen, sociale netwerk, persoonlijke verzorging, het werk en opleiding. En dan zou je zeggen werk, de meeste cliënten hebben geen werk. Maar bedenk ook dat er onder vrijwilligerswerk valt. En veel ouderen doen ook nog wel vrijwilligerswerk. En uh, de opleiding, ja... Opleiding. Onze doelgroep doet geen opleiding, of bijna nooit. Nee, bedenk daarin ook dat het een cursus kan zijn. Mijn uh, schoonmoeder die, uh, heeft heel lang wijkverpleging uh, gehad. En uh, die heeft nog zeker op late leeftijd, ze was 70 jaar, nog een cursus gedaan om goed met de iPad om te gaan en beeld te bellen met ons. Want ze had AVC en kon niet in woord uitdrukken wat ze wilde. Maar ze kon met gebaren heel komen En zo konden we toch met haar bellen. Dus super fijn dat ze die cursus nog heeft gevolgd. En dat was een aanleiding van het goed in kaart brengen van wat zij wilde. En waar haar behoefte lag. Dus wat maakte nou dat zij de kwaliteit van leven uh, bevorderde? Nou, we hebben de vragenlijst ook opgedeeld in vier deelgebieden. En die gaan over het dagelijks leven, de gezondheid en de omgeving en de zorg. Dus echt vanuit die breedte gaan we de cliënt bevragen. Uh, deze hele vragenlijst is gevalideerd. En hieronder zie je ook de link naar het validatiedocument. Dus weet ook dat dit goed, uh, een goede vragenlijst is. En goed is opgebouwd. Als je eenmaal die vragenlijst hebt ingevuld, dan gaat het gesprek over de kwaliteit van leven. En dan gaat het dus over hoe gaat het met u? Kunt u leven zoals bij u past? En hoe kijkt u naar uw eigen situatie? En wat is daarin belangrijk? En ja, wat zijn daar de ervaringen in op dit moment? En ook de verwachtingen vanuit de cliënt. En dan wordt het niet alleen maar toebelicht op professionele zorg, dus jullie. Nee, we gaan ook kijken, kunnen we dingen doen met hulpmiddelen of aanpassingen? Uh, dus past ook wel helemaal bij onze huidige tijdsgeest en het beleid van onze uh, minister, waarin we toch ook echt goed moeten kijken naar hulpmiddelen. En ook hulp vanuit eigen omgeving. En eigen mogelijkheden en passende oplossingen bedenken. En verrassend genoeg zullen cliënten, als je ze er toe beweegt en uit op uitnodigt, soms best wel hele creatieve dingen weten. Nou, het filmpje dat we later hebben, al hebben bekeken, of eerder hebben bekeken, gaf dat ook wel weer dat die mevrouw best wel wat regie had daarop. Hè? Als je kijkt naar de opbouw van de vragenlijst, dan komt die. Hoe gaat het met u? Kunt u leven zoals bij u past? En hoe kijkt u naar uw eigen situatie? En hoe gaat het met u gaat het over dagelijks leven qua gezondheid en in de directe omgeving je veilig voelen in de, in de wijk en geaccepteerd voelen. Uh, kunt u leven zoals bij u past met hulpmiddelen, wat gaat goed, ideeën en verwachtingen over verbeteren van de eigen situatie en waarom ontbreken passende oplossingen tot op heden. Dus mensen gaan echt goed nadenken over hun eigen situatie en ze geven er ook nog eens een rapportcijfer over. Vragenlijsten zijn opgebouwd in puntschalen, dus makkelijk aan te klikken. En daaronder is altijd ruimte om een opmerking te plaatsen. En we nodigen mensen ook altijd uit om dit in te vullen, want dat geeft net even iets toelichting. Kunt u leven zoals het bij u past? Dit gaat eigenlijk over de levensgebieden, ook weer een puntschaal, vier puntschaal, met ook weer een toelichtingsmogelijkheid. En laat cliënten deze invullen. Overgaan en staan, over de levensgebieden, hebben we ook kleine kaartjes ontwikkeld die je ook aan de cliënten kunt uitdelen. Zodat ze ongeveer begrijpen wat we onder gaan en staan uh, uh, bedoelen. Nou en dat is zo uitgelegd. Dus binnenshuis en buitenhuis mobiel zijn, locaties veilig bereiken en bewegingsvrijheid hebben. En dat hebben we voor alle negen levensgebieden en in de mooi boekjesvorm. Hoe kijkt u naar uw situatie? Dat is een uitklapschermpje. Ook dat kan je weer met een paar muisklikken keurig invullen. En alle vragen moet je wel invullen. Dat is wel belangrijk. Want anders kan je niet door. En nog afsluitend twee open vragen. Wat gaat uh, uh, goed en uh, wat betreft hulp en hulpmiddelen? Wat kan beter wat betreft hulp en hulpmiddelen? Dus hoe kijkt een cliënt naar zijn eigen situatie? En als hij heel die vragenlijst heeft ingevuld en dat duurt zo'n 30 minuutjes. Nou, ik heb het zelf gedaan, dat deed ik in 20 minuten. Maar soms kan het ook heel confronterend zijn en dan doet er iemand iets langer over. Je kan ook tussentijd stoppen en dan kan je zo weer de volgende dag beginnen. En dan begint hij op het punt waar je bent geëindigd. Aan het einde krijg je een persoonlijk overzicht en dan heb je eigenlijk in één op oogslag uh, al je antwoorden uh, um, inzicht En daar kan je dus naar vragen. Je kan vragen als iemand dat heeft ingevuld en je gaat een evaluatie doen als verzorgende, dan kan je vragen naar dit persoonlijke overzicht. Of je gaat een indicatiestelling doen en je wil je zorgleefplan opstellen. Vraag naar het persoonlijke overzicht en dan kan je dus samen kijken naar van wat heeft nou deze vragenlijst voor inzichten opgeleverd. Ik zou zeggen, vul hem ook zelf in, wel naar waarheid, want weet even, hij gaat in die database. Uh, op dit moment op mijnkwaliteitvanleven.nl kan je hem dus al invullen voor alle Nederlanders, van alle, nou, alle Nederlanders, voor alle mensen in Nederland, sorry, uh, uh, die hebben de, de, nu de ruimte om dit in te vullen. Nou, dankjewel, Karin. En uh, in de chat is er ook al uh, flink gereageerd op uh, jouw stukje, dus er zijn heel wat vragen uitgekomen. Uh, en eigenlijk uh, de meest uh, uh, eigenlijk de meeste vraag die nu uh, naar voren toekomt van hoe ga je eigenlijk om met bijvoorbeeld zorgmeiders en samen beslissen. Nou, ja, dat is een hele lastige en dat heeft ook weer mee te maken van hoe ga je deze mensen verleiden. En ik wil je daar dan wel uh, eigenlijk op uitnodigen. In deel 3 ga ik daar ook wel een handvat voor aanreiken. En dan zal ik daar nog even wat dieper inhoudelijk op ingaan. Maar dat is wel een hele lastige, ja. Dat is ja. Een, de, de uitdagende groep, zullen we maar zeggen. Nou, maar daar weet... zal uh, Saida blij mee zijn. Ja. En Talina zegt daarop ook van, ja, dan kom je bij een zorgmijder aan met nog meer lijstjes. Dan uh, sta je al helemaal uh, met 1-0 achter. Uh, en Janneke vraagt zich ook een beetje af van hoe zit het dan met ziekteinzicht ook. Van, je kan wel iemand het samen beslissen overlaten, maar wat als die bijvoorbeeld niet inziet dat hij hygiënisch, uh, een hygiënische omgeving moet hebben. Uh, bijvoorbeeld uh, voor wondzorg. Of, uh... Nou, dat is een hele mooie vraag, want je hebt als professional altijd natuurlijk je vak ook nog en heb je ook daarin je inbreng in. En ik vind ook samen beslissen, het woord staat al, hè, samen, eh, daarin heb je ook wel je vakkennis in mee te nemen en die bijdrage te leveren en die inzichten, professionele inzichten te delen met de cliënt. Dus ik zou dat onderdeel maken van het gesprek en daarin ook zeggen waarin jouw professionele kaders en grenzen zijn. Ja, en Janneke merkt daar ook bij op van, uh, ja, ze willen gewoon eigen regie en geen bemoeienis. Van hoe, hoe zorg je dan ervoor dat het dan inderdaad een voorlichting wordt en geen bemoeienis, zodat je mensen wel die eigen keuze laat? Ja, en dat is belangrijk dat je het echt uh, vanuit uh, um, ja, goed luisteren doet, echt luisteren naar wat die cliënt echt daadwerkelijk bedoelt... Uh, maar ook daarin duidelijk maken wat daarin vanuit je professionele uh, kaders, uh, wat je daarin kan betekenen en wat ook niet. Uh, maar dat wel op een authentieke manier. Dus niet bespelen, want dat gaan mensen zeker voelen. Dus eigenlijk gewoon eerlijk zijn, eerlijk wat zijn. we ook al in de antwoorden ja. terugzagen. Ja. Ja. ja, zeker. Ja, en Anneke die vraagt zich af van wat als de cliënt zijn antwoorden niet kan toelichten in de vragenlijst. Nou, dat, uh, uh, daar zou je natuurlijk eventueel de hulp nog vanuit de mantelzorger voor kunnen vragen, uh, dat die dat zou kunnen doen. En eventueel kan jij daar ook wel een ondersteunende rol in spelen. Uh, in je team moet je dat goed borgen en dan moet je goed nadenken wie dat dan in het team doet. In ieder geval niet degene die het samen beslisgesprek gaat voeren, dat zou ik zeker nooit aanbevelen. Ja, dus liever iemand dan wat verder af van dat samenbeslisgesprek. Ja. Er zijn teams bijvoorbeeld, want we hoorden ook al heel veel dat er heel veel studenten en leerlingen er vandaag deelnemen aan deze webinar. Die zetten die leerlingen in voor dit. En dat is tevens, hè? het mes snijdt aan twee kanten. Het is heel leuk om te doen als leerling. Je, leert, je steekt er heel veel van op en de cliënt is geholpen. Ja, je leert wat meer over samen beslissen. Zeker. Vanuit de cliëntperspectief. ja. ja. ja. Ja, dat is, het zijn mooie tips. En uh, bijvoorbeeld een cliëntondersteuner, zou die daar ook dan in kunnen meehelpen? Uh, zeker, die zal er zeker in mee kunnen helpen. Ah, okay. Ja, mooie ja. toevoeging. Uh, Elina vraagt zich ook af, uh, samen met nog me meerdere mensen in de chat, van hoe verhoudt uh, mijn kwaliteit van leven vragenlijst met bijvoorbeeld uh, positieve gezondheid? Daar heb je ook een... Uh, een tool van om in te vullen samen met je cliënt, die wordt ook veel gebruikt. Maar hoe verhoudt zich dat? Is dat hetzelfde of krijg ik dan andere antwoorden? Ja, het is wel een tool die je samen doet. Hè. Dus we hebben, ik zei net al, twee hulpmiddelen. Dus één doe je samen met de cliënt en dit doet de cliënt echt zelf. Uh, dus, dus de voorbereiding op het gesprek. Dus daar zit het wel het verschil. Dus daarin kunnen ze ook elkaar mooi aanvullen, zou ik zeggen. Uh, dus ik zou daar niet zomaar een keuze in maken, maar gebruik ze daar waar het gewoon handig is in een situatie. In ieder geval, beide zijn vanuit de breedte bekeken. En mensen uh, kunnen dat uh, uh, ja, goed invullen. En, uh, ja, maar de, weet wel, mijn kwaliteit van leven, dat komt wel in een mooie landelijke database. En daar kan je ook wel weer je voordeel mee doen. Ja, en eigenlijk maakt het niet zoveel uit welk instrument je uh, pakt. Maar als je maar eigenlijk samen gaat beslissen, dat kan je aan de hand van... Van mijnkwaliteitvanleven.nl kan je dat doen, maar ook aan de hand van positieve gezondheid. Zeker. Ja. En is het dan ook nog uh, zo dat je dan kijkt per situatie, welke het beste past? Ja, of je kan het ook misschien wel aan de cliënt overlaten, want die kan zelf ook wel bepalen in heel veel gevallen wat voor hem uh, prettig is of haar. Ja. ja, ja. Nou, dankjewel voor de toelichting. Dat waren de vragen uit de chat en uh, dan uh, wil ik uh, nu de pauze aankondigen, die duurt uh, vijf minuten. Nou, hopelijk hebben jullie een lekkere break gehad van vijf minuutjes, maar het was kort maar kracht, maar we hebben nog zoveel te delen, dus uh, we gaan maar gauw weer door, want werkend maken in de praktijk is ook belangrijk, want ja, leuk de informatie, leuk die hulpbronnen, maar hoe gaan we dat nou daadwerkelijk doen? En er kwamen al wat leuke reacties op terug in de chat, dus ik denk, we gaan gauw snel verder. En uh, en Ellie sluit natuurlijk straks ook aan, dus weet dat, uh, met de casustiek. Maar voordat Ellie aansluit heb ik nog een paar dia's met jullie te delen. En dat gaat over uh, wat is nodig om mijn kwaliteit van leven in die praktijk werk te krijgen. En, uh, en dat vanuit de cliënt, het team en de zorgverlener. En wij hebben ook heel wat uh, praktijkervaring opgedaan. We hebben met 15 pilots, uh, organisaties gewerkt met Mijn Kwaliteit van Leven. En daar is ook een rapport over geschreven. En daar heb ik de link uh, bij uh, aan toegevoegd. Dat rapport geeft ook echt wel een mooie weergave weer van hoe ze dat in de praktijk hebben ervaren. Nee, het is niet alleen maar mooi. Uh, er zitten ook wel wat uh, vragen in, bedenkingen bij. Uh, dus uh, weet ook dat dat gewoon een eerlijk rapport is dus over de praktijkervaring. Want het is gewoon ook best lastig hoor dat samen beslissen en ook weer cliënten uh, bereid te krijgen om ook goed na te denken over hun eigen situatie. Wat heeft nou eigenlijk de cliënt nodig en hij kwam al terug en dat, had, uh, uh, dat, uh, en dat is eigenlijk puntje twee. en dat gaat over een stukje zelfinzichten. Uh, weet hij of zij wat uh, die kan en uh, dat is uh, erg belangrijk om te hebben. Dus niet alle cliënten zullen dat altijd hebben in jullie werkpraktijk. Uh, ook de cliënt moet het doel van de vragenlijst weten. Nou, Daar hebben we wel wat uh, informatie over voor jullie die jullie kunnen aanreiken bij de uh, cliënten zodat dat duidelijk gaat worden. Maar hij heeft ook tijd nodig om de vragen goed tot zich te laten komen. Het is ook best echt een confronterend iets uh, om, om na te denken over hoe beoordeel ik mijn kwaliteit van leven uh, nou eigenlijk. Sommige cliënten vinden het echt te lastig, niet zozeer in de vragen, maar wel in de confrontatie. Mijn leven was helemaal niet zo mooi en leuk. Het uh, was wel eens een reactie van een cliënt. Uh, nou ook de cliënt betrekt naast indien nodig en daar kan het soms ook wel eens eventjes een beetje op steken van ja wil ik dat eigenlijk wel dat mijn dochter of zoon uh, uh, uh, dit weet van mij want er zit ook echt wel wat privé in dus bevraag dat goed en kijk wie met uh, de cliënt het kan invullen. En belangrijk daarin is dat bij het samen beslissen een cliënt vertrouwen heeft in jou als zorgverlener en dat betekent uh, dat je dat echt moet opbouwen. Dus dat heeft de cliënt nodig. Nou, Wat heb je als team nodig? Ook een hele trits aan uh, adviezen vanuit ons uit, uit die praktijkervaringen er, uh, opgehaald. En een van de dingen is erg belangrijk, is dat je het regelmatig bespreekt hoe je er invulling aan gaat geven over persoonsgerichte zorg en behoud van zelfredzaamheid. Als je daar een gedeeld beeld hebt uh, als team zijnde, als je dat echt met elkaar goed weet uh, uh, in de praktijk weet werkend te krijgen uh, en daar ook regelmatig met elkaar over in gesprek gaat op cliëntniveau, casusniveau, uh, dat gaat echt ontzettend helpen. Uh, daarbij is ook belangrijk, er zit een klein stukje administratieve kant aan uh, die vragenlijst, want de vragenlijst moet wel bij de cliënt in de mailbox komen. Uh, dus uh, ja, het kost je vijf minuutjes ongemiddeld genomen per cliënt, maar toch... Regel dat, want als je dat niet goed hebt geregeld, dan gaat dat ook mis. En dan krijgt de cliënt of te laat de vragenlijst, of de cliënt heeft niet door dat hij de vragenlijst heeft en vult hem niet in. En dan heb je opeens dat samen beslisgesprek. En ik heb ook wel in een pilot gehoord dat ze dus de vragenlijst hadden verstuurd. En pas na drie maanden vroegen van, u heeft toch die vragenlijst ingevuld? Ja, toen kon de cliënt zich dat niet meer herinneren. Dus dat vraagt iets van die administratieve kant. En uh, de resultaat van de vragenlijst wordt gebruikt bij het uh, startgesprek binnen zes weken. was vooral een Tip, zorg ervoor dat je dat doet, want dan moet je het zorgleefplan uh, afgerond hebben. Uh, doe het niet misschien. Hè, de, de, sommige paarden zoiets: vanaf het eerste uur vinden we een beetje te lastig. Want dan heb ik het vertrouwen nog niet opgebouwd. Maar binnen die zes weken moet toch echt lukken en bij de evaluatiemomenten. Dus je kan het echt als team samen doen met elkaar. Uh, zorg voor een goede introductietekst en uh, ook voor de mantelzorgers over het instrument. En dan kan je die animatie ook voor gebruiken, want beeld helpt ook. Hè? Niet altijd alles uh, in letters, maar ook in beeld. Uh, en er is ook een uh, nagedacht over de ondersteuning uh, met betrekking tot het invullen van uh, de vragenlijst. Uh, hoe gaan we dat doen met elkaar? En die kwam ook al heel erg naar voren. Het multidisciplinaire, het sociale netwerk breng ze, ze van, uh, op de hoogte dat jullie dit doen en dat jullie het belangrijk vinden dat de cliënt breed kijkt naar zijn eigen situatie en dat het ook misschien wel vraagstukken oplevert, niet voor jullie als wijkverpleging, maar voor andere disciplines. Uh, uh, en dat maakt dat, je, dat ze misschien daardoor geen beroep op jullie doen, uh, maar jullie hebben het al druk zat, maar misschien op een andere discipline. Nou, wat heb je te doen als zorgverlener? En dat is ook belangrijk. En hij kwam al wel terug. Hij heeft kennis en, uh, over de opties en gevolgen van samen beslissen. En kan ze informatie aan laten sluiten op wat de cliënt. Bij de, op de cliënt uh, dus ook met, in taal. Hè, dus soms gebruiken we hele moeilijke woorden. Nou, dat begrijpt de cliënt niet. Dus kan je daarop aanpassen. En ook met die weerstanden. Nou, we kwamen al uh, in de chat. Kwam de zorgmijder al voor. Dat is wel echt wel even een pittige. Maar je hebt natuurlijk van allerlei soorten weerstanden. De zorgverlener is bewust van wie meebeslist, de cliënt of familie, of alleen familie. Nou ja, jullie kenden ze wel in de praktijk: de dominante familie, uh, of juist de hele betrokken familie. De zorgverlener stimuleert een actieve inbreng van de cliënt, uh, heeft een vertrouwensband, heeft een open houding en een uh, brede blik. Dus dat moet echt wel een stukje authentiek zijn en zij is bewust van zijn eigen normen en waarden. En dat is denk ik ook belangrijk. Je neemt je mee in je eigen vak. En uh, nou ja, daar ga ik straks nog wel even ietsje verder op in. VNVN heeft in de kadernotitie ook de competentieset uh, um, samengesteld, wat nodig is om het samen te bes beslissen. En dat bestaat uit acht onderdelen. Namelijk één, het onderken dat samen beslissen tot een hogere kwaliteit van zorg leidt. Dus dat wees daar bewust van dat de cliënt centraal staat en dat je dat vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid doet. Je begrijpt het proces van samen beslissen. En dat doe je door regie daarop te voeren en goed leiderschap, professioneel leiderschap te laten zien. Je beschikt over gesprekstechnieken, die kwam ook al terug in de reacties. En vaardigheden om het proces van samen beslissen te faciliteren. Uh, dus ja, dat vraagt iets van je communicatievaardigheden. En uh, ja, ben je daar op dit moment uh, uh, ja, goed vaardig in? Punt 4 gaat uit van een persoonlijke voor, uh, de persoonlijke voorkeuren en de context van de cliënt. En daar komt hij hoor, de empathie en de inleving van de cliënt. En de cliënt staat weer centraal in dit geval. Uh, punt 5 ondersteunt cliënt in het proces van samen beslissen en moedigt cliënt actief aan om daarin te participeren. Ook weer in dat de cliënt uh, centraal staat en geëmpowerd wordt. Draagt zorg voor begrijpelijke kennisoverdracht en informatieuitwisselingen. Maakt gebruik van tools die beslissen ondersteunen. Nou, jullie hebben er al uh, twee genoemd, maar in ieder geval vandaag staan we stil bij mijn kwaliteit van leven. Maar positieve gezondheid viel ook even. Betrouwen en professionele gesprekspartner. En dat vraagt iets van je professionaliteit. En onderkent het belang van samenwerking en communicatie met andere zorgprofessionals en actoren in het netwerk van cliënten. Weet wanneer deze te uh, betrekken. Dus dat vraagt er echt iets van je sociale uh, um, kaart. En uh, de contacten die je echt daadwerkelijk hebt in de relatie. Heel belangrijk. Ik had al gezegd, hè, uh, we hebben al gezegd, het nou, vraagt iets van de cliënt en het vraagt iets van jou als zorgprofessional. Uh, en dit zijn misschien wat handvatten die je kan gebruiken in je praktijk. Het zijn brillen om naar de situatie te kijken en de situatie in te schatten. Weet één ding als je bezig bent met de cliënt, uh, dat de cliënt in zijn situatie toch een situatie ziet waarin verandering plaatsvindt. Iets wat hij altijd heeft gekund, kan hij niet meer. Hij wordt geconfronteerd met ziekte, uh, misschien wel in dit geval, uh, met een aandoening die, uh, uh, die maakt dat hij een beperking heeft. Uh, en dan kunnen we wel zeggen, kijk er positief naar of kijk er vanuit de breedte naar wat hij wel kunt, maar dat is toch nog lastig. Uh, daar zit toch nog Rauw in. Dus ook die rouwfase zul je zien. En een van de dingen daarin is belangrijk dat het dus echt iets vraagt van de cliënt, een verandering. En dat begint bij bewustwording. En daar gaat die vragenlijst bij werken. Wat is nou belangrijk voor mij? Wat is er nu veranderd in mijn situatie en waar loop ik eigenlijk tegenaan? Ook de bereidheid, het willen veranderen. Nou, daar kwam de zorgmeider dat is wel een extremiteit. Hè? Die wil meestal echt niet. Die heeft misschien wel het bewustzijn of het vermogen. Maar niet de bereidheid om te willen veranderen. Maar dan is het belangrijk om te achterhalen waarom wil die niet. Uh, en dat is niet alleen de zorgmeider, Dat ze zal je zien bij alle cliënten die toch een verandering uh, moeten doorgaan. En sommige mensen durven niet, uh, hebben het vermogen niet, en, of uh, kunnen niet, en hebben het vermogen niet om het te kunnen. Nou, als we die drie dingen goed gaan beïnvloeden, en daar geef ik er dus zo tips voor in de volgende dia, dan krijg je dat voorgenomen gedrag van een cliënt. Dan denk je, nou, dan zijn we er. Nee, dan komen ook nog weer gevoelens van angst, verdriet, boosheid. Maar ook soms ook wel beïnvloeding van familieleden. Uh, misschien uh, ja, de ongeschreven regels die een cliënt misschien toch voelt als een druk van oeh ik moet me aanpassen. En dan vraagt het dus echt iets van de kracht van de cliënt het echt daadwerkelijk durven. Uh, nou, en dan zie je pas echt het werkelijke gedrag, het accepteren van een situatie, ermee omgaan met hulpmiddelen of niet. Uh, dat is wat je dan terugziet. Dus je zal zien, het is soms best weerbarstig, en je moet op meerdere vlakken heel bewust beïnvloeden om ervoor te zorgen dat de cliënt in beweging komt en de dingen gaan doen die bij zijn situatie past. Nou, beïnvloeden op het moeten is eigenlijk ervoor zorgen dat, uh, dat je maakt dat het urgent is. Waarom is het zo belangrijk dat iemand iets gaat doen of niet? Waarom is het eigenlijk noodzakelijk? Bij het willen uh, is het belangrijk dat je erachter haalt van wat is nou eigenlijk de oorzaak van het niet willen? En hoe kan iemand zijn gedrevenheid daarin kwijt? Hoe kan je echt iemand verleiden? En wat voor persoonlijk belang heeft de cliënt erbij? Bij het kunnen kan ik het wel, is het ook weer qua vaardigheden, kennis en talenten, kan iemand het echt daadwerkelijk wel of niet. En dan heb je daarop te schakelen, kan je iemand iets nog aanleren of niet, of moet je he, daar misschien uh, dat er wel bij laten. Kan ik het ontwikkelen dus, durf ik het wel, is ook wel het veilig voelen en je zeker genoeg voelen. En dat betekent wel eens dat je de cliënt de tijd moet geven, de cliënt moet begeleiden daarin om het uiteindelijk te durven. Dus gebruik deze sheet, het zit hem eigenlijk altijd in. De verandering zit hem op moeten, willen, kunnen en durven. En zo kan je dat beïnvloeden. En waar zit het bij jouw cliënt? Dat is even de vraag die jij je hebt te stellen. Vanuit deze bril kan je naar de cliëntsituatie kijken. Dan neem je jezelf nog altijd mee en uh, daarin zit het ook met je kennis en je vaardigheden en uh, nou ja, die heb je in huis door je opleiding, uh, uh, door je ervaring in die praktijk, maar dan heb je ook nog je eigen gedrag, je drijfveer en je talenten en ieder persoon is daarin weer uniek. Hè? Uh, de een is introvert, de ander extravert, de ander zegt ik wil heel snel resultaat bereiken, de ander zegt nee ik wil het eerst in samenspel uh, met iedereen en iedereen moet het leuk vinden en het moet vooral in de harmonie zijn. Dus hoe sta jij er nou in persoonlijk? En natuurlijk ook je levenservaringen. Dus vanuit je jeugd meegenomen, uh, dingen die je van je ouders hebt meegekomen nomen, die belangrijk zijn, vanuit vriendinnen, vrienden, uh, noem maar op, die maken wie je bent. En die neem je mee in een samenbeslisgesprek. Uh, en wat we hebben gedaan is gekeken naar van wat voor gedrag drijven in het talent in de zorg zien we met name. En dat wil niet zeggen dat het per se jou, jou moet zijn, maar dit is eigenlijk wel uh, wat we terugzien, met name bij mensen die kiezen voor in het werk in de zorg. En dat zijn overwegend introverte mensen. En, uh, en daarin betekent eigenlijk, uh, ze willen ergens aan kunnen wennen. Dus je moet even ergens aan kunnen wennen, even over kunnen nadenken. Ze willen graag of, uh, uh, het afmaken waar je aan begonnen bent, het echt afronden. Wil alleen verandering alsof zij, of hij dat uh, daar zelf voor heeft gekozen en leert vooral door het doen in de praktijk. Dat is vanuit gedrag. Misschien herken je er zelf in. Maar overwegend zien we dit terug bij medewerkers in de zorg. En als je kijkt hoe ze gedreven zijn, ze zijn vooral sociaal gedreven, het samendoen is belangrijk. In de volisties, op je eigen manier dat wel doen, graag alsjeblieft. Wel samen, maar wel op je eigen manier mogen doen en intellectueel. Graag onderzoeken, argumenten uh, uh, hebben om ervoor te zorgen dat je het goed kan onderbouwen waarom je dingen doet. Ja, en dan vervolgens in de talenten, dan is die empathische, hij kwam al heel vaak terug, het voelen, het inleven van mensen, het aanvoelen van mensen staat op één. Daarna het doen en daarna het denken. Uh, wat je overmegend ziet als talenten. Dus eerst voelen, doen en dan denken. Dit is nog even in een notendop, de typische zorgmedewerker. Ja, en ik moet nu heel snel gaan afronden, want Ellie staat te popelen, want hij wil graag met jullie een casus voorbereiden... Uh, dus uh, nog even het plaatje van de typische zorgmedewerker in beeld. En nu zullen Ellie en Caroline aansluiten voor de casustiek bespreking. Nou Ellie, kan jij een beetje herkennen in het, uh, de drijfveren? De drijfveren van de zorgmedewerker? Ja, ja dat wel. Ja. Toch denk ik wel een typisch zorgmedewerker ja. ben wat dat betreft. Ja. ja. En jij had ook uh, mooie casussen meegenomen. Ik heb uh, wat casussen meegenomen, ja. ja. En de vraag is eigenlijk aan uh, de kijkers uh, nu uh, om casus 1 te gaan uh, bekijken. En dan uh, gaan we dadelijk een vraag hierover stellen. Ja. En dan ga ik nog even aan, uh, terug naar uh, Ellie. Want uh, wat vind jij van het webinar tot nu toe? Um, ja, ik vind hem echt heel erg goed, want en, en het is ook wel iets wat je al wel weet. Maar toch wel eventjes weer uh, van hoe je, vooral zeker als verzorgende, toch altijd wel die gesprekken hebt. Zijn dan wel de kleine gesprekjes steeds, maar uiteindelijk, je kent je cliënt. Dat het daar ook echt om gaat, gewoon van het kennen van je cliënt, kennen van jezelf. En ook wel in die behoeftes daarin een vertaalslag kunnen maken. Ja, ja dus eigenlijk uh, veel herkenning. Veel herkenning, ja, dat, ja. dat vind ik wel. Ja, ja, dat is het. Maar... Uh, maar het is wel mooi dat dit nu een beetje uh, echt wel een. Uh, waar je mee verder ook kunt. Het, het is wel iets wat terugkomt. Dat, uh, maar wat, ik, wat we in de praktijk ook wel merken. is ook wel dat uh, een wijkverpleegkundige bijvoorbeeld. dat, dit, dat uh, cliënten bij ons toch wel een andere. Uh, ja, soms andere signalen afgeven. Ja. En dan bedoel je met, uh, bij de verzorgende, bij de de helpende, ja. er komen andere signalen vanuit van de, de cliënt. Ja. Dus dat is wel heel mooi als je als team natuurlijk uh, ja, samenwerkt. Daar, ja. Daarom is die samenwerking in het team denk ik ook heel erg ja. belangrijk. Ja, ja. ja zeker. Ja. Maar hiermee introduceer je eigenlijk ook uh, casus nummer 1. Ja, die dus, gaat er uh, eigenlijk over. Ja. Ja, stel je vraag uh, over casus 1. Uh, ja, de vraag is van hoe beslis je samen... Uh, op het moment dat de cliënt verschillende signalen afgeeft. Dus dat is dus uh, bij de introductie gewoon de eerste uh, vragen dat ze dan aangeeft van nou ik kan het allemaal zelf wel. En dan ondertussen dat je als verzorgende weet van maar dat is heel anders. Ja. Dus eigenlijk krijgt die wijverpleeggrondig een ander beeld als dat een ja. verzorgende heeft. Ja, ja. ja doordat een verzorgende vaak toch wel dichter bij een cliënt staat. Doordat het dagelijks komt. Of in dit geval wel wat minder. Maar... Nou, er komen al wat reacties binnen. Er zijn al ja. vijf reacties binnen. Uh, toch ook doorvragen. Ja. En wie vind jij dan tot moet doorvragen? Um, ja, dat is de doorvragen, dat is dat wel degene die het gesprek doet. Dus in feite is dan de verzorgende ten eerste. En dan en dat kun je in het team bespreken. Ja. Ja, als het echt heel erg afwijkend is van wat het, of heel erg afwijkend. Maar als het afwijkt van de, ja. de, de, wat de bevindingen van de wijkverplichtkundigen zijn. Ja, want je hebt dat gedeelte inderdaad van binnen het wijkteam. Van ja. het samen beslissen, verschillende signalen ook binnenkrijgen binnen het wijkteam. En hoe je daar dan op één lijn in gaat zitten en hoe je dat dan ook aankaart binnen ja. het wijkteam. Ja dat, ja, ja, dat is eigenlijk gedeelte 1. Dat is gedeelte 1, ja. ja. En dan ga je weer terug ook naar die cliëntenmantelzorg misschien. Ja, vooral in, dit, in de, deze casus wat er net was, dat is die mantelzorg ook heel erg belangrijk in. Want eigenlijk weet je, als verzorgende had je wel, tenminste hadden we wel het gevoel van, er is daar wel meer nodig dan alleen dit. Want een mantelzorger die kan, ja die raakt ook op leeftijd en kan, <coughs> sorry hoor, kan ook niet alles... Uh, Steeds volhouden. Dus hoe ga je dat ondersteunen? Ja, want deze casus ben je ook zelf in de praktijk tegen. Dat is, pra is een praktijk. Ja. ja, en hij komt inderdaad ook wel heel erg bekend voor, moet ik zeggen. Ja. Ook als wijkverpleegkundige zie ik dit ook wel vaak voorbij komen. Ja. En een cliënt bijvoorbeeld iets anders vertelt ook tegen de huisarts ja. of tegen mij. Ja. Maar het is wel heel zuiver. Dat hetgeen wat de cliënt zegt tegen jou, dat diegene ook met de cliënt het gesprek aan gaat van. Uh, zou je dit ook uh, in het gesprek met uh, bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige kunnen ja. uh, of willen meegeven? Ja. Uh, en, en dat je daar eens kijkt of dat je daarmee de cliënt kan verleiden om toch ook dat gesprek uh, aan te gaan met een wijkverpleegkundige of met een huisarts? Ja. En, uh, ja. ja. Ja, dat gewoon iemand anders ja. daarbij inkomt eigenlijk. Want een wijkverpleegkundige kan niet, in mijn oog hoor, maar ik ben benieuwd hoe jullie dat zien. Maar is het best lastig om te zeggen, ja, maar ik heb gehoord dat. Ja, dan, dan ben je het vertrouwen ja. kwijt. Ja. En dan, uh, ja, want dat ja. is wel de basis van alles. Het is dus gewoon wel vertrouwen. Gewoon, ja. ja, vertrouwen van de cliënt aan jou. Want ja. die vertelt dingen ja, in vertrouwen in feite. Ja. Ja. Wat ze eigenlijk liever niet wil delen, want dat is het eigenlijk... Uh, Waar het neerkomt. Ja. Ja, er staat ook uh, in de AH-slides eerlijk en open gesprek met de heer en mevrouw en familie. Ja. En uh, wiens rol is dat dan? Um, ja, dat, dan denk ik dat daar, uh, om dat zo te organiseren, dat ja, dat kun je aangeven, maar dat dat wel een wijkverpleegkundige zal kunnen zijn in dit geval, of een huisarts, of. Uh, ja. ja, want dat, niet... dit was een hele uh, ingewikkelde casus. Hè? Ja, eigenlijk ja. is hij wel een beetje, was ook een beetje ingewikkeld. Ja, <laughs> ja. ja, maar ja. eigenlijk iedereen die, die, die speelt een rol eigenlijk ja. in dat samen beslissen. Dat ja. is uh, wat ik je wel hoor zeggen. Ja. ja, maar dit is dan wel wat je een gegeven moment moet wel een gesprek georganiseerd worden. En dan ja. Ja, wie doet die dan? En dat denk ik dat daar dat dan wel een rol is van een wijkverpleegkundige. En niet zozeer van de verzorgde zelf. Maar zou Ellie, zou de verzorgende misschien, als die ook rijke informatie heeft en die cliënt ja. heeft veel meer gedeeld met de verzorgende, ook de verzorgende misschien in deze casus die ik toch ook kunnen aansluiten? Ja, nee, dat niet zonder dat regie, meer. Maar... Nee, maar zonder ja. meer. Maar ik bedoel in de regie, ja. dat dan Hanwijk verplichtkundig ja. is, maar altijd wel in samen ja. spraak met de verzorgende, gewoon met de evv of ja. Ja. Uh, contactverzorgende, hoe ze ook heten. Yeah. Organisaties. Ja, organisaties. Ja. Er zijn vele namen voor. Ja. Ik vind dit antwoord ook wel mooi. Aangeven dat je gesprek wil omdat je tegenstrijdigheid ervaart als verzorgende. En als wijkverpleegkundige. Ja. Dus uh, eigenlijk het gewoon ook bespreekbaar maken, misschien de tegenstrijdigheid. Ja, dat zou je zeker kunnen doen. Maar misschien is het wel in aanloop het belangrijk als verzorgende. Van joh, ik beluister dit en dit. Um, uh, uh, ja. Uh, en ik heb de indruk dat u dat nog niet heeft gedeeld met mijn collega. En dat zou ik eerst nog op één op één doen. En kijken ja, of ik dat, dat... dat vertrouwen nog kan behouden. Ja. En als, dat dan, uh, uh, als je dat vertrouwen hebt, dan uh, kan je eventueel deze stap, denk ik, doen. Ja. Oké. Okay. Uh, en uh, ik had ook nog via de chat ook, uh, een vraag van Yvonne, die hier een beetje bij aansluit. Kijk, hier zit het, het verschillende signaal wat wordt afgegeven door... De cliënt. Maar wat uh, doe je bijvoorbeeld als er in de familie onderling verdeeldheid is over de zorg voor de cliënt? Hoe pak je dat aan? Uh, bijvoorbeeld familielid 1 die wil uh, dat de uh, cliënt volledig wordt uh, verzorgd. Familielid 2 wil dat de cliënt uh, juist eigenlijk zoveel mogelijk zelf gaat doen. Ja, maar dan, dan is het wat, wat je eerst zei: gewoon in je presentatie: de cliënt staat centraal in feite. Want je gaat, je bent ervoor. Je, doet niet, je geeft niet de zorg aan de familie. Dat is, uh, dus dan zul je dat duidelijk moeten maken dat, dat je dingen doet in, in belang van de cliënt. Ja. ja. En uh, bijvoorbeeld uh, Marleen vraagt zich dan ook af: van hoe uh, ga je dat dan doen met iemand met een dementieel beeld? Nou, wat je wel ziet in, in de wijkverpleging, zullen jullie dat ook wel treffen, aantreffen, is dat uh, mensen in de eerste fase van hun dementie best nog best een gesprek kunnen voeren. We hebben ook veel van deze vragenlijsten afgenomen met de cliënt. En, en dan zie je gewoon dat de cliënt daar best nog antwoord op kan geven. Je, misschien wel in tempo moet je het wel aanpassen. Uh, maar ik denk dat, dat, dat we dat nog on, ja, misschien nog wel onderschatten dat de cliënt nog kan aangeven wat hij belangrijk vindt van uh, zijn kwaliteit van leven. Ja, dat want, ja, maar... Dat merk je ook vaak wel. Cliënt echt nog wel heel goed kan aangeven ja. van wat hij wel of niet vindt, ja. of wil of ja. voelt. Ja. Ja. En als het echt in de allerlaatste levensfase is, waar een cliënt echt die mogelijkheid niet in, dan kan je altijd nog kijken vanuit observatietechnieken naar de cliënt. Kan je het observeren, dus de familielid doet het, de professional, dus jij als professional observeert. En op basis daarvan kan je dan kijken van, hé, hey, wat komt nu overeen met onze observaties en niet. En daar met elkaar het gesprek over te voeren om daarmee vanuit die observaties een beeld te krijgen van wat nou belangrijk is voor de cliënt. Ja. Ja, want Wilma die zegt bijvoorbeeld van het is wel lastig om dat gesprek aan te gaan omdat bijvoorbeeld iemand eh, verminderd ziekteinzicht heeft. Um, maar eh, ziekteinzicht, dat hoeft nog niet te betekenen dat je niet kan aangeven wat je wil natuurlijk. Zeker. Ik denk dat je nog zeker aan kunt geven wat je wil. En, uh, ja, en de vraag is even van waar komt dat uh, beperkte ziekte inzicht door en wat is daar de reden van? Uh, dus dat, dat vraagt weer andere interventies per cliënt. Hè? Want als je daar dat beeld hebt van hey, waar, waar, wat is nou de oorzaak van dat beperkte ziekte inzicht. Het kan ook zo zijn een moment van rouw. Of eh, dus nog niet willen, volledig willen accepteren van, de, van je nieuwe situatie. Nou, en soms eh, ja, zijn er, daar zijn andere interventies nodig. Of dan dat echt iemand het niet kan meer. Hè. Dus het gewoon niet meer de mogelijkheid heeft om eh, dat, eh, zijn ziekte in zich eh, te, te krijgen. Uh, nou, en, en, en dan is het zo van, nou, kunnen we nog iets doen om uh, ervoor te zorgen dat iemand het toch kan? En als iemand het echt niet kan, ja, dan wordt dat stuk lastig. Dan, ja, dan houdt het op, dat stukje ziekte in zich, bevorderen, uh, uh, houdt dan op. Ja. Mm -hmm. yeah. En dan is het echt gewoon kijken van wat maakt het nou tot kwaliteit van leven voor de cliënt. Ja, ja. ja. Is het, maar dat is denk ik wel heel belangrijk dat je je cliënt kent. Gewoon, en ook weet van zijn biografie, van zijn achtergrond. En ja, en daar kun je natuurlijk ook altijd dan ook in die laatste fase nog wel wat dingen mee. Ja, en dan kan je ook echt vanuit die observaties, dus jullie komen dag dagelijks bij die cliënt waarschijnlijk en dan zie je ook wel veel. En je hebt daar ook wel hè, die, die empathie, dat invoelen van de situaties, gebruikt dat in deze situatie, want daarmee krijg je echt wel een professioneel beeld. En toets dat dus ook bij de familie of dat zij datzelfde zien. Ja, nou ja, ik uh, kijk nog eens even naar de antwoorden die ik ook uh, op de vraag uh, zie binnenkomen van... Uh, hoe beslis je nou samen op het moment dat de cliënt verschillende signalen afgeeft? Uh, ook een MDO zie ik hier voorbij komen. Uh, cliënt, mantelzorg en een team betrekken. Wat ik ook heel ja. veel voorbij zag komen was doorvragen, samenvatten en toch het goede gesprek aangaan. Ook uh, de tegenstrijdigheden benoemen. Uh, en hoe staan we dan er tegenover om die cliënt dan ook... Um, een, een beetje leiderschap te geven, bijvoorbeeld uh, die cliënt in, in zijn kracht te zetten tot hij het aan durft te geven. Want ik, ja, ik denk dat dat heel erg belangrijk is, want juist in dit soort situaties is ook vaak wel de angst om echt totaal de regie over je eigen leven kwijt te raken. Ja. Van als je dingen kwijt raakt van wat je niet meer kunt en, en dan is het juist belangrijk dat je nog wel het gevoel hebt in ieder geval dat het om jou gaat en dat, dat het jouw beslissingen zijn. Ja. ja. Nou, laten we dan doorgaan naar casus nummer 2, okay. denk ik. En misschien zou jij hem een beetje willen toelichten, Ellie? <laughs> ja. Um, ja, nou, dit is een, een meneer die, uh, die woont naast zijn zus um, en die is in zorg gekomen uh, omdat hij is gevallen en bleek dus COVID te hebben en dus was er eigenlijk een, een kortdurende zorgmoment, zou het zijn. En is het ook wel gebleven hoor. Maar toen we daar kwamen. Toen bleek dus dat de, uh, die zus. zich wel heel erg met zijn leven bemoeide. En ze verschrikkelijk ergerde aan hem. Omdat hij de hele dag op de bank lag. En niks wilde. En zij was echt van dingen doen. En toen is het in gesprekken. En is, daar is ook niet eerst een intake geweest of zo. Een heel kort. En, uh, en toen bleek dus dat we daar waren. Dat hij. Uh, Erg blij was dat de zorg kwam, want dan zag hij tenminste iemand anders dan die zus. En dan is er uiteindelijk uh, met gesprekjes is er gekomen dat hij naar de dagopvang is gegaan. Eerst één keer proberen en, uh, en dat vond hij heel erg geweldig. En nu gaat hij daar heel vaak naartoe. Ja, ja. Een, een, een mooi verhaal. Waarbij je ook een vraag had natuurlijk. Ja, maar ook, ja, dat is. Ja. Ook voor de deelnemers. Ja. Uh, ik had hem thuis. Ja. Ja. Ja. Hoe kom je erachter wat jouw cliënt belangrijk vindt in het leven? Ja, ja je, je, je doet hem eigenlijk al een beetje inkopen. In be nee. Maar, oh, bliep, maar wat me. ik wel heel uh, frappant vind, het komt eigenlijk binnen bij jullie als wijkteam als een lichamelijke zorgvraag. Ja, Dat, dat was het ook. Dat is ook wel met binnen. En dan blijkt het toch wat anders te zijn. Dat gewoon eenzaamheid erachter zit. En, uh, en dat kom je dan achter door, ja inderdaad, een kleine gesprek. Gewoon gesprekjes tijdens de zorg. En, uh, ja, en dan doorvragen ook. Je ja, ja. staat ook wel, heel vaak vragen. Ja. Gesprek aangaan. Ja. Ja. ja. Vragen in anamnese, ja. hetero-anamnese, gesprek. Ja. doorvragen, doorvragen, doorvragen. En als je ja. denkt dat je dan het antwoord hebt, nog een keer doorvragen, ja. geloof ik. Ja. Goed luisteren, ja. observeren, nieuwsgierig zijn ja. naar de cliënt. Ja, mooi. Ja. Ik ja. merk dat dit vaak via de verpleegkundige en verzorgende duidelijk wordt... Oh, daar ja. verdwijnt hij. Tijdens de, tijdens de, de zorgmomenten. Zorg, ja. En dat hoor ik jou eigenlijk ook zeggen. En dat en, was hè? dit ook, ja, ja. dat is echt typisch geval daarvan. En doe je dan eigenlijk ook samen beslissen, gewoon tijdens de zorgverlening? Ja, eigenlijk wel. Ja, dat doe je wel. Want dan ga je daar verder in, uh, in het gesprek van wat hij dan wil. En dan over wat zijn hobby's. Weet je, gewoon, daar ga je. Uh, ja, en uiteindelijk blijkt dat hij dan eenzaam is en dan uh, toch heel graag iets gezelligs heeft. Dus dan ga je daar proberen dus, om dan een oplossing voor te uh, zoeken. Dan. Dus eigenlijk tussen neus en lippen door ja. vragen wat iemand ja. uh, drijft in het ja. leven. Ja. En uh, zodoende inderdaad erachter komen dat er een heel groot eenzaamheidsvraagstuk ja. achter uh, ja, schuil gaat. Ja. Ja. Ja. ja, en dat doet ook wat met je, denk ik, als. Uh, verzorgen als je dat uh, daar komt. Ja, dat is ja, dus toch. Ja, nou, en ook dat je daar een, een onderdeel van de oplossing wel hebt, weet je, dat je daar wat mee helpend in kunt zijn, En dat is uh, erg ja. leuk. Ja. ja, want dan ga je inderdaad onderzoeken van wat, wat, kan, is er, wat kan, kunnen we Wat kunnen doen? we dan doen? Want, ja. uh, eerst was er ook een weerstand. Of... Ja, want eerst, dat is het. Want ja, dagopvang, dat is toch iets wat je niet uh, wilt. Dat heeft altijd nog zo'n naam van. Ja, nou, dan moet je heel erg dementerend zijn. Of, uh, ja. <laughs> ja. ja, want dat, dat zagen we ook in jouw sheets voorbij komen: die weerstand dan. Ja. Hè, van, ja. Nee, dat wil ik niet. Nee, dat vraagt ook tijd en goed achterkomen wat daar dan, de weer, wat dat dan is. Dat kan dus niet dat, dat iemand zegt van ja, maar ik durf het eigenlijk nog niet, want nee. ik heb er een bepaald beeld bij ja. dat, daar, dat er alleen maar mensen zitten met een cognitief probleem. En, ja, en dan hoor ik daarbij ja. en dan heb ik dat ook. Of, ja. Nou ja, dat kunnen beelden zijn en daardoor willen ze bepaalde dingen niet. Nee. Nou, en dan is het belangrijk om dat te achterhalen en ja. daar een beeld bij. Ja. En soms helpt dat door even iemand te ondersteunen door te zeggen nou dan laten gaan we we samen eens kijken ja inderdaad gewoon dat samen eventjes te gaan ja. kijken of iemand anders die goed die die ja. vertrouwt of uh, ja. ja ja want um, uiteindelijk dan dan dan ga je dan toch inderdaad samen kijken kom je er uiteindelijk op tot tot cliënt gewoon vier keer per week naar uh, dagopvang gaat ja. en daar uh, heel gelukkig mee is ja ja en de mantelzorg ook, ook. geloof ik <laughs> ja. En in dit geval konden jullie ook de zorg afbouwen daarmee? ook? Uh, ja, nee, ja. dat is afgebouwd. Op ja. een gegeven moment is dat gewoon gestopt. Dus. Ja, ja. ja. En, ja dat, maar dat is gewoon wel heel fijn om dan zoiets, dat je gewoon om heel iets anders binnenkomt. en dan toch een andere op, uh, ja, een, een, een, een, uh, oplossing geeft voor een ja. ander onderliggend probleem. Ja, mm -hmm. mooi. Ja. ja, en je hebt de kwaliteit van leven, denk ik, ja. verbeterd. Ja, dat ja. zeker. Tenminste, ja. dat gaan we. Lekt, dat ja, en door mijn kwaliteit van leven om in de eerste zes weken in te vullen, krijg je misschien al iets eerder. Hè? Dus dan ja. is dat ook al een hulpmiddel waarin de cliënt al eerder misschien bewust is van zijn hulpvraag. En dan kan je natuurlijk ook deze kleine gesprekjes nog eens extra voor gebruiken. Um, en dus dat maakt ook wel, ik denk dat dat mooi een uh, katalysator is om zo snel mogelijk eigenlijk erachter te komen van wat is nou de vraag en behoefte ja. van de cliënt. Ja. Ja, ik zie op de chat ook nog een heel ja. mooie reactie terugkomen. Soms helpt het stellen van de wondervraag. Oftewel de verwonderingsvraag, kennen we die? Ja. Ja, ja je een... verwonderen. Dus eigenlijk ja. gewoon oprecht willen uh, uh, horen en, uh, uh, en willen begrijpen wat de cliënt, uh, volgens mij, ja. dat is mijn invulling ervan, willen begrijpen wat de cliënt uh, belangrijk vindt in zijn leven. Uh, ja. Ja. ja, of uh, waar wilt u over twee maanden staan? Ook, ja. kan ja. ook zo'n vraag ja. zijn. Ja. En dan uh, moet iemand gaan nadenken en uh, ja, zichzelf verwonderen inderdaad. Ja. ja. ja. ja. ja maar wat er ook uh, op de chat uh, binnenkomt is uh, interesses bevragen, ideeën opperen, soms ook uh, samen breien en praten. Ja. en uh, Inderdaad, <laughs> ik, denk, <laughs> ik denk dat jullie dat uh, goed als uh, wijkteam hebben gedaan. Ja. Ja, een, uh, ik denk het ook. Een heel mooi uh, voorbeeld daarvan. Ja. Ja. Zullen we nog heel snel even naar casus 3 toe gaan? Is, er is daar ja. nog tijd voor? Um, ik kijk even naar de regie. Nou, daar hebben we nog heel snel even heel tijd, snel. tijd voor. Ja. ja. Um, kan je hem nog heel snel even toelichten? Um, ja, is casus 3. Ja, nou, hij staat nu ook op uh, beeld. En, um, en de vraag is eigenlijk van, uh, kun je door dus samen beslissen uh, zonder betrokken mantelzorger, als gewoon een mantelzorger gewoon dat dingen echt zo anders ziet. En ja. Ja. ja. Laten we de AH-slide even open ja. Het gaat echt om een uh, terminale uh, meneer van 58, ja. waarbij eigenlijk de mantelzorger niet het ziekteinzicht heeft en eigenlijk de cliënt uh, over zijn grenzen heen pusht. Uh, waardoor hij dus met een dwarslesie op moet gaan zitten. Ze vindt dat uh, de man ook kan gaan uh, ja, naar bezoek toe kan gaan. Maar zelf ziet de cli cliënt dit niet zitten. Um, dus ja, kan je ook samen beslissen zonder betrokken mantelzorg? Ja. Ik zie al wat uh, reacties binnenkomen. Ja, nou, maar... de cliënt staat altijd op één. Dat, dat is natuurlijk ook zo. Maar soms zijn dingen echt heel lastig. Maar... Want van als er een mantelzorger is die echt voor hem zorgt verder. en ook altijd in huis is. En ja, maar... de, wij zijn daar maar kort in feite. In... En, en de rest. Ja, dat ja. gaat door, want dat jij bent er niet 24 uur nee. per dag bij. Nee. Ja. ja, en heeft de mantelzorg ook echt wel door dat deze cliënt in een andere levensfase zit, hè? misschien ja. wel in een palliatieve ja. fase zit. En dat vraagt toch ook weer wat anders. Maar dat is wel belangrijk dat dat gesprek ook gevoerd wordt. Ja. Want als mensen nog het idee hebben van: ja, maar als hij dit en zus en zo doet, dan wordt hij misschien beter of kan die meer. Of ja. nou ja, dan wordt de situatie misschien wel weer, nou ja, niet als van ouds, maar eh, meer naar benadering toe. Dat daar vooral de drijf zit. Of, ja, je weet niet wat ook waarbij bij die mantelzorg. Want ook de mantelzorger heeft rouwverlies van iets wat. Ja een partner, hè? de rolverandering kwam al naar voren in het complexiteit. Ja, ja dat, dat is toch wel een ding ja. uh, waar, je, waar je rekening mee moet houden. Ja. Nou, ik zie hem ook op de, uh, in de AH-slide terugkomen dat men het heel lastig vindt. Ja. Uh, je kan niet uh, zonder, en ja soms is het ook heel lastig om met die mantelzorger dan uh, de juiste zorg te leveren. En ik vind deze wel heel mooi, cliënt beslist, maar mantelzorger mag niet vergeten worden. Nee, dat is nee. ook. Dat is ook. Heel belangrijk, ja. ja. En hier staat ja. ook een stukje over dat je uh, rouwgesprek kan uh, inroepen. Ja. En ik denk dat dat misschien in deze situatie. Uh, ja, in feite is er ja. uiteindelijk is daar ook een palliatief verpleegkundige. Is daar heel veel in ja. beeld geweest. Ja, mooi. Ja. Ja, Dus eigenlijk samen beslissen doe je ook samen met de mantelzorger. Ja, en dat is met maar, de mantelzorger en met anderen eromheen. Gewoon ja. nog meer. Gewoon de, de, ja, de en hij team. kwam al heel veel terug in de competentie zetten ja. vanuit VNVN, kadernotutie, ga multidisciplinair werken, maak je netwerk in de wijk compleet, ja. heb de contacten. Want hier zie je alweer dat een hele mooie relatie ontstaat en ja, Samen kan je het voor de cliënt heel ja. mooi maken. Nou, dat zijn hele mooie woorden. Ik ga jullie ook een wondervraag stellen. Willen jullie nog iets meegeven aan de kijkers thuis voordat we naar de afsluiting toe gaan? Over samen beslissen? Ja, dat dat eigenlijk een proces is wat eigenlijk altijd loopt. Dat is er al in de zorg. Heb je dat continu? Ja. Ja. Maar wees je nee, je er moet er wel van. bewust van zijn, ja, nou, onbewust doe je gewoon heel veel en dat is denk ik vooral met verzorgende. En, en, en als je veel aan bed bent of veel bij mensen thuis bent, dat je toch wel vaak heel onbewust hele belangrijke gesprekken hebt, ja. ja. ja. Ik sluit me aan bij Ellie, maar ik wil er nog aan toevoegen dat het samen beslissen niet altijd allemaal bij jou hoort te liggen als professional. Maar zorg er ook voor dat echt die cliënt zich goed voorbereidt op dat samen beslissen. En dan zal je zien dat, dat, uh, een weder, uh, ja, dat, dat het gewicht van de cliënt meer is ten opzichte van dat jij eigenlijk uh, vooral met name actief bezig bent om die cliënt te verleiden om. Dus zorg ervoor dat die cliënt ook zelf echt aan de lat gaat staan daarin. Zoveel mogelijk, daar waar het kan. Ja, nou, dat is hartstikke mooi. Dan uh, wil ik nog uh, Corine Zijdeveld uh, erbij roepen voor de officiële afsluiting. <laughs> want we hebben nu echt al twee mooie uh, dingen opgehaald vanuit Ellie en vanuit Karen. Maar het laatste woord voor jou. Ja. Ik wil iedereen van harte bedanken voor deze interactieve middag. Uh, Ellie voor jouw echt mooie casussen. Uh, uh, Karen voor jouw zeg maar, presentatie en alle handreikingen die, uh, die je erin gedaan hebt met informatie. Um, de vragen zeg maar vanuit de chat en uh, de moderatorrol van uh, uh, Caroline, waardoor we zeg maar ook he, deze live met, uh, met elkaar konden uh, bespreken. Um, we krijgen zo meteen een slide in beeld met daarin uh, een link naar de evaluatie. Uh, aan iedereen de vraag om uh, die evaluatie even uh, in te vullen, want dat helpt ons weer met de verdere doorontwikkeling. Uh, we zullen de evaluatie ook nog nasturen en we sturen ook alle presentaties na en uh, de links die er zeg maar, ook in de chat nog uh, verder aangevuld en benoemd zijn, zodat jullie uh, nou ja, alles rustig nog even kunnen, kunnen doornemen en nog even terug kunnen grijpen op, op stukjes die jullie graag nog even zouden willen terugzien of uh, na willen lezen. Hartelijk dank.